Fiknik is de eerste online supermarkt, dus we hebben alle boodschappen voor de laagste prijs gratis aan huis. Nou, ik verwacht vandaag met de vijf beste finance professionals van Nederland hele goede ideeën. We zijn een nieuw concept, er komen ongelooflijk veel nieuwe ideeën bij kijken en vandaag ga ik er zeker nog een paar horen. Namens onze belangrijke partner vandaag, Jot, heet ik u van harte welkom bij de Challenge. Ja. Geen goede challenge zonder een stevige jury. Ik denk dat je voorin moet zetten op het ontzorgen van mensen, een ander gevoel geven bij het boodschappen doen. Dat is wat Michiel net zelf ook zegt, boodschappen is niet leuk. We moeten lijstjes maken, we moeten erover nadenken, we moeten de kou in. Maar dat betekent dus dat die, die finance professional die bij mij aan tafel zit, de manier waarop die het gesprek omver kan donderen, dat is het ook de manier durven. waarop hij dat ja, in de boardroom zou moeten Ze moeten af en toe in een boardroom alles van tafel zwiepen en zeggen dit punt is nu belangrijk. Die daadkracht hebben we nodig. Een picnic is als de little black dress in mijn kledingkast. Het is doodeenvoudig, goed in elkaar gezet, super sexy. En ik weet bijna iedere vrouw hier in de zaal heeft er ook een. Ja, dat jurkje van Marlies wil ik natuurlijk ook graag. Maar ik wil ook graag het feestje erbij. Onbezorgdheid, fijn, ontspannen, geen verplichtingen, persoonlijk contact. Daar houd ik van, daar moet Picknick zich op richten. Dan zetten wij de stemming open en mag u uw stem geven via Busmaster op wie u vindt dat er moet winnen. De Zaal kiest voor Rianne. Rianne krijgt vijf punten. Rianne krijgt vijf punten. Do we have a winner? Jawel, Rianne is uiteindelijk de winnaar. Rianne komt deze kant op, Rianne Siebel met 13 punten. En de rest van de kandidaten, kom mee deze kant op. Gefeliciteerd. Anne nummer twee, van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. Dames en heren, challenge has a winner, Rianne Simo. Ja. Yeah. Nou, ik was vooral verrast over een vraag waarvan ik dacht, hé, hey, dat concept ken ik eigenlijk niet. Dat zit meer in die nieuwe economiebedrijven en Marlies is goed waar het over ging. En dan zie je wel dat ik vrij veel in de oldschool bedrijven zit, als, als uh, intrimmer. En uh, dat ik nog best wat te leren heb als het gaat over de nieuwe bedrijven, zoals een picknick natuurlijk ook. Uh, Michiel die vroeg net uh, waar wil ik mijn opleidingsgeld aan besteden. En hij adviseerde me om de opleiding daar ook te gebruiken. Om gewoon de, uh, die uh, andere omgeving wat meer te gaan verkennen. En ik denk zeker dat hij daar een punt heeft en dat ik daarvoor ga gebruiken. Ik ga met het idee aan de slag om toch meer te doen met de netwerkgedachten die we hebben. Hè? Dat we een distributiesysteem hebben waar veel meer partijen op aan kunnen haken. Ik denk dat zeker finance professionals ook in de huidige tijd moeten meedenken met originele ideeën om iets te financieren. Echt meedenken met de ondernemer, hoe kan het wel, in plaats van uh, risico-averse, dat kan niet. Heel veel is toch ook in de vaste geëikte clichés, in de vaste geëikte patronen. En uh, daarom is het ook leuk zo'n middag, want dan leren ze van af en toe moet je er bovenop. Dat is echt noodzakelijk.